mens is eigenlijk best een beperkt dier. Maar we overleven door een wijze les. Aangezien de wereld zich niet aan ons aanpast, passen wij ons aan aan de wereld. De nieuwe Peugeot 3008. Time to change.